Weet dat doorzettingsvermogen het altijd wint van talent en van vakmanschap. Want heel vaak kunnen we goed coachen, kunnen we, hebben we een mooi product ontwikkeld, staan we vol aan om ermee aan de slag te gaan en gebeurt er iets. Life gets in the way. Voor wie is dit herkenbaar? Voor mij dus vorige week hè. Ik had vorige week een challenge georganiseerd uh, waar honderden deelnemers aan meededen. Dus honderden ondernemers hadden tijd vrijgemaakt om aan die challenge mee te doen. En wat gebeurde met mij? Ik uh, had uh, ontstoken stembanden. Je hoort het misschien nog een klein beetje. Ik ben inmiddels beter, maar vorige week had ik echt geen stem. Ik kon niet een uur praten. Ik heb de eerste dag, heb ik het wel gedaan, dus ik ben op doorzettingsvermogen ermee aan de slag gegaan. Maar ik dacht, als ik zou doorgaan, dan haal ik dag vijf, dus echt niet. En moet ik slim zijn en denk als een ondernemer. Gelukkig had ik video's die ik kon inzetten. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb uh, de challenge georganiseerd. Ik heb gewoon gezegd inderdaad wat er aan de hand was met mij en met mijn stem, dat ik het... Iedereen gunde om gewoon er voluit mee aan de slag te gaan en dat we gewoon gebruik zouden maken van een video en dat ik met interactie dan heen en weer er zou zijn voor ze en ze zo zou helpen. Nou, op zich heb ik echt een goede challenge gedraaid als ik kijk naar de cijfers, ook naar de mensen die aan het einde hebben gezegd: ja, iedereen gaat met je aan de slag. En natuurlijk is live, daar ben ik van overtuigd, beter. Maar ik had het live niet beter kunnen doen. He, dus denk altijd ook eens na aan een plan B. Want ik had dit wel al voorbereid. Ik dacht namelijk, ik was die vrijdag, uh, die donderdag ben ik al bij de dokter geweest. En die had me een kuur gegeven. En ik dacht, nou als het me nou niet lukt, dan, uh, dan ga ik dus een video inzetten. Nou, stel je nou voor dat je ook zoiets had georganiseerd en je had niet die video's gehad. Wat had je dan kunnen doen? Ik heb nog wel ideeën wat er dan ook nog had kunnen gebeuren. Wat ik ook had kunnen doen. Uh, maar misschien heb je zelf ook wel ideeën gekregen. Want vaak weten mensen niet eens meer waar ze zich voor hadden ingeschreven. En had je misschien nog wel andere video's die je in had kunnen zetten. Voor bijvoorbeeld een webinar of een challenge. Uh, want ik heb dat zo ook vaker gedaan. Hè? Op die manier een, uh, ja, een videopresentatie gebruikt tijdens mijn webinar of challenge. Omdat gewoon mijn stem het niet goed uh, deed. Vaak opgeven voordat we er zijn, net voordat we er zijn. Soms is het maar zo'n klein stukje en ben je daar. En ja, als je toch even iets uh, door was gegaan op doorzettingsvermogen, had het alle verschil gemaakt voor jou in je, in je bedrijf. Dus hè, wanneer is het voor jou moeilijk hè, in je ondernemerschap en wat doe je dan? Dat is mijn vraag aan jou. Vraag je hulp, want heel vaak denken we, we moeten het allemaal alleen doen. Terwijl op het moment dat je merkt dat je vastloopt en je vraagt hulp, zal je zien dat er meer dan genoeg mensen bereid zijn om jou te helpen. En dat echt heel graag met je en voor je doen. En dus voordat je stagneert, of op het moment dat je stagneert, en je denkt, ik loop vast, dan is er vaak iets, van, ja, iets, iets, iets anders aan de hand. Heb je eigenlijk gewoon een vraag waardoor je niet door kan. Stel die vraag dan. Want dat stagneren, wat levert het jou doorgaans op? Nou, dat je dus niet verder komt en dat is zo dood en doodzonde. Dus daarom wilde ik in deze topic van de week je even aanzetten uh, om ook eens te kijken naar, ja, ook wanneer, er, wanneer het even niet gaat. Ik ga dan kijken naar wat er wel kan, want er zijn altijd opties en mogelijkheden. En kom je er in je eentje niet uit, zet het dan in de Facebook-groepen, stel je vraag, want we zijn er uiteindelijk allemaal om je te helpen en ik. Helemaal. Ik wil je ook vragen om hieronder te delen wat je acties zijn voor deze week. Dus wat ga jij deze week doen, uh, waardoor je dichter bij je doel komt. Je kunt nog alle verschil maken op het moment dat je ook even doorzet, wanneer het even iets moeilijker is. Goed, ik wens je een fantastische week toe en uh, ik kijk uit naar wat je deze week gaat doen. Heel veel succes daarmee. Doeg, doeg.